Heel leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dus ik heb al vaker te maken gehad met hackers en mensen die zo trashen dat ze universiteit shit moeten gebruiken. Maar deze keer wond ik een kleine jongen die duidelijk hacks gebruikt en dat ook heel duidelijk toegeeft in deze video. Maar eerst laat even zeker die like achter en abonneer, want ik paar seconden dat jij erover doet, helpt me echt enorm om meer video's te maken. Dus geniet van de video en laat even weten wat je ervan vond. Ah, oh, sumo. Ja, nog of course ga je mijn bal op sumo. Ah, uh, misschien. De ja bro, wat eh Wat de hel? Oh, oh. Oké, <laughs> oké, okay, okay, even hoorgezet. <laughs> <laughs> even even hoorgezet, joh. hij zit even hier lekker te zitten. Kom, joh, kom. Je weet oh, dat dat jongen. echt heel slecht was, hij we net net gedaan. Even 6, fps Weet je, Sherman? Ja, oké. Okay. Je weet dat je zo shit bent, met Loops. Even 25.000. Ja, doe eens gek. Zoom maar op 25 FPS. Ik wil lekker niet klikken. 25.000. Okay. Awesome, Kost, Lekker niet klikken. Dat is ook leuk, hè? Ik wil je proberen te bieten met je auto klikken. Ja, dat is moeilijk, jongen. Je krijgt er okay. niet door, want hij, hij moet niks doen. Hij moet gewoon aimen. Ja, ik, ik, ik moet muisbutten. Ja, dit is zo. Dit is niet Het kan ja. niet toch? Kijk, hoe gaan deze. Oh my god. Ha. Jos. Je wint bijna van een chip. Nee, ik was zo close. Ja, maar je kan hem niet. Je kan hem niet traden met hem. Dan verlies je. Dood. Ja, je bent dood. Oh my god, die komt Ja. Oh oh. No way, Jost. Oh, oh. my god, 69, 60. Jost, insane. Jost, insane. Holy shit. Insane, nou, duel me oh, oh, if, als je tegen een Reach. Let's go. Oh, je Jost me. Had je toch Reach? Wat? Joost, begrijp me. Had je de vorige keer Reach aan staan of niet? Nee. Ja bro, what the fuck? <laughs> bro. Je <laughs> bent, bent insane bad. Elf 7 F5, F5. Ik heb de laatste Discord gepush. Ja, ja. Oké, je moet me niet teveel te teveel disrespecten, vriendschap. Wat? Oké, ja, oké, dat niet moeten doen. There's a guy. F5, F5, let's go. Wat een meme. Ja, oké. Oké. Oké, verdienst. Het is niet te doen, het is niet te doen. Oh, die. die heat en auto klikken bij elkaar. Ja, dat doet hem met hè. dat doet hem met hè. Ruben, eigenlijk ben je best wel dom, hè. Je weet dat dit binnenkort op YouTube komt te staan. Ja, dat jij... weet ik, maar ja, dat boeit ja, me je niet in een bal. Zak. Als je net een blacklist is gekost, hè. Ja, maar dan word ik alleen maar geband, dus wat boeit Voor 30 dagen. Ja, dus ja, dan, dan mag hij die 30 dagen af. Wat <lacht> <lacht> kan mij het schelen? Wat ja, kan, even... <lacht> <lacht> kan mij die band schelen? Als je het er zo over denkt. Ja. Heb je je reach omhoog gezet? Oh, een beetje. Ja, ik moet het. Nu wel een oké. Okay. Oh my god. Zet je Reach nog maar wat hoger? Nou, ik zal hem op het hoogste zetten. Zes nee, blokken. Nee, dan word je geband, gast. Dan word je instant geband. Zes Zes blokken. blokken, wat? Zou me niks basis als je zo meteen nog eens 1 een ja. okay, okay. okay, okay, uh, assist aanzet. Heb jij 1-assist? Kijk er maar. Wacht, wacht, wacht, wacht op. Wacht hoor. <laughs> <laughs> um... Kijk, als ik je dan nog bied, dan ga ik al erg lang. Even een beetje, even een beetje velocity aanzetten. Wat? Wat? Wat ben ik aan het kijken, jongen? Okay. Ja, maar wacht, ja, ja. wat moet je nu doen? Wat moet je nu doen? Zo, je moet hij gewoon op... Niks gewoon gewoon de muisbutton inhouden. Ro inhouden. Okey. Oh wauw. Wauw, hij gaat door. Ja, ik zeg toch, ik heb geen pot. -oh. <aesthet> ja, Hoe dan? Jos, okay, je zit How tegen auto klikken, reach, een assist. Oké, dan gaan kijken. Wacht. Maar wacht, blijf wachten, wachten, wacht. Oké, okay, oké. Okay. Okay, wat we gaan doen... <laughs> oh, oh, oh, oké, okay, is goed. Ga er wel even ik ga er Ja, yeah, ja. Yeah. Let's yeah. fuck, easy. Catclaps. Easy, easy. Oké, okay, we gaan zien. <laughs> mm, deze een beetje hoger zijn. <laughs> deze <uit. laughs> Zo. Ja. Oké, okay, nou... Kan niet, kan niet weer. Jongen, Kan niet weer, zegt die. Wat een fucking <laughs> chappie is deze guy. Wat is er dat niet ben? Dit is rich. Ja, we is lang vol Doei, doei! Ja. doei. Mengen, mengen, mengen. Ik maak en Je bent anti-pholocity ofzo? What the fuck? Uh, ja, ja, dat heb ik ook aanstaan, toch? Oh <laughs> my god. Oh, uh, no debuff was het eigenlijk. Nee, nee, wacht. Ik doe wel even dit, want je dropte altijd bij de rebuff. Hij heeft je zelf Wat een meme. Want ik ben sowieso niet zo heel goed in... Je bent sowieso niet zo heel goed in Minecraft. <laughs> doe zo tot, ik krijg jou een sumo je hebt cheats ja. aanstaan, je ja, fucking. Dan kan je hem pas pakken. Je hebt, je hebt reach, autoklikker, anti-velocity. Wat was het nog allemaal? Nice worden geklapt, oh. ja, ja, dit is die, gewoon die niet is meer tof. Dit is niet meer Die anti-nockback is die gewoon is, niet meer Die mee. anti-nockback, anders had ik hem doodgaan. Ja. Ik snap, nou, niet, nou. ik snap niet dat, dat de anti-cheat jullie pakt. Ik ook niet. Ik word wel fucking geband, hè? Ja, maar jij hebt 500 cps als je het staan. Oh, oh was... maar <laughs> die vleug. Ja, maar waarom voor boosting? Finally, Brood, <laughs> oh, <laughs> oh, ik weet nog niet maar. maar goed, goed. Bruh. Je hebt een fucking cheese. Is goed? Kijk, dit dan. Je hebt hem gewoon. Holy. Ja, wat wel. Ik een oude klik, kan op zich, wel, maar, maar die is alweer geen shit. Maar met die ook, met die, dat hij nu zijn aim assist aan heeft staan, Joost, Het is gewoon best super onmogelijk. Mm -hmm. Want die aim assist detecteert gewoon wat de kortste hit is, et cetera. Ja, je kan gewoon niks doen. Nee, Dat was een partijtje makkelijk. Oké. Okay. Bro, <laughs> fuck out. Yeah. Hey, hey, hey. Voor we verder gaan met deze clip. Ik dacht dat het misschien wel handig was om iemand anders tegen hem te laten je Iemand die niet direct in onze call zat en die ook niet direct wist dat hij aan het hacken was. Dus ik liet deze fris spelen tegen hem. PP'en en je raadt al ooit ging. Maar jij ziet mijn obvious uit. Hé, hey, doe, doe wel die mutjes, Simon. Oh, Oh, hij, hij, hij, hij doe wel mijn zoem. Oh, kijk eens wat die gotje neuk. I'm a little fuck, I'm a little fuck. Lol oh, GG. Ik heb geen reactie, Gewoon Goal, lol. Hey, en voor het laatste gedeelte van deze video laat zien, moet ik nog even zeggen dat ik zeker niet promote om cheats te gebruiken. Ik raad het enorm af, I mean, als je het zo bijt bent in een game om echt cheats te gebruiken, bro. Wordt gewoon beter, grind gewoon een beetje. Vroeger of laat word je toch gepakt en moet je weer geld betalen aan lezenkoper. En... Ja, indirect betaal je mij dan ook. Dus weet je wat, ja, <laughs> fuck it. Dus ja, ik moet het even zeggen, want ik ben nu partner op dit moment, dus... Uh, don't, don't cheat. Don't, don't cheat. No, no, no. Not cool. Geniet dus nu zeker van het laatste gedeelte van deze video, want dan... confronteer ik hem even op Discord dat hij hackt en dat helemaal niet cool is. En uh, ja, ik kwam er kwamen nog best wel grappige antwoorden uit. En dan zie ik jullie helemaal het einde van de video. Waarom moet je hacken, bro? Het is zo lame. Het is zo lame. Help, waarom niet? Nee, nee, nee, nee, zo werkt het leven niet. Je kan niet zeggen: van oké, okay, je schiet deze guy dood. Waarom heb je die guy doodschuld? Ja, waarom niet? Dat is niet goed. is. <lacht> <lacht> gewoon omdat je te slecht bent in het spel, toch? Maar gewoon, ik hoef een muis met een in te houden maar en ik haal... niet Ik weet dat je hier spijt om aan te toch? I mean, als ik bedoel, als, als ik het niet ben, die dat je uiteindelijk, um, uiteindelijk exposes iemand anders wil, die een koude screenshots maakt en het naar iemand anders doet. Hoop ik heb je genoten van deze video. Ik vond het heel leuk om het te maken. Ik vond het best wel grappig om te recorden. De recordings zijn wel van een tijdje geleden. Dat zei ik ook okay, helemaal in het begin van de video. Maar ik denk, ik meld er nog even bij. Het Zelfs voor ik op vakantie. Dus eigenlijk in, bijna het begin van deze grote vakantie. Voor de mensen die het nog niet weten, like even. Like. Als je tot nu toe hebt gekeken, moet je like. Ik mean, like gewoon even. Support mij enorm. Gewoon like. Geef mij echt heel veel motivatie. Ook voor de mensen die het niet weten. Ik doe nu een 11 dagen streak dat ik elke dag probeer te uploaden. Iets probeer te uploaden. Livestreams of video's. De, vandaag is het een video. En de andere dagen waar het allemaal livestreams. Het zou heel tof zijn als je die even checkt. En het zou heel tof zijn als je bij de volgende livestreams bij bent. We doen toffe dingen met de community. Ik speel veel op mijn survival server. We doen Fall Guys. Veil rent. Dus het zou heel tof zijn als je iets komt kijken. We doen lange livestreams van 5 tot 9 uur. Misschien doe ik wel eens een 12 uur livestream. Ja misschien. In ieder geval moet je zeker even checken. Het is heel tof met de community. Abonneer zeker even. En ja yeah. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!